welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze leuke kikker haken en um, een vriendin van mij vroeg van goh, kan jij niet zo leuke kikker haken voor op mijn uh, nieuwe carnavalsmuts en ik zeg ja ik kan het proberen dus ik heb deze gevonden uh, het is echt een heel leuk kikkertje um, het is gewoon een rondje en ik zal zo vertellen wat je nodig hebt um, maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar mijn YouTube kanaal. Het motiveert mij iedere keer weer om iets nieuws te bedenken. En uh, ja, ik, uh, ja, ik heb er gewoon heel veel plezier van om het jullie uit te leggen. En hoe, het zo mogelijk, uh, hoe je zo makkelijk mogelijk iets kan haken. Uh, maar ik zal eerst vertellen wat jullie nodig hebben voor deze kikker. Um, ik heb deze durable korrel en dit is ook ja echt een kleur dat je zegt je moet echt een goede kikkerkleur hebben uh, dit is 100% katoen dus dit kan ook voor kinderen um, maar ja zo'n applicatie van een kikker dat maakt eigenlijk niet echt uh, uit welke wol als je maar wel de goede kleur hebt uh, hier heb je nodig haaknaald nummer 2,5 tot 3,5 maar ik ga hem haken op haaknaald 3,5 je hebt nodig een stopnaaldje, een steekmarkeerder, oogjes en die oogjes kijk die kan je er niet zomaar opplakken die moet je erop naaien zie je hier is een, een lusje zodat je ze erop kan naaien en ja deze oogjes zijn weer groter dan het voorbeeldje wat ik hier heb dus ik zal iets groter rondje moeten haken twee oogjes heb je nodig een gewone naald en als je de draad door de naald niet krijgt dan is deze ook wel heel erg makkelijk deze zit trouwens verpakt als je naalden koopt als je gewone naalden koopt heb ik deze bijgekregen. gekregen en dat vind ik wel heel handig um, verder uh, een schaartje en dan gaan we beginnen We gaan beginnen. Met een opzetketting. Ik leg even alles weg. Zo. Je hebt dus je haaknaald, en je maakt een opzetlus. Haaknaald erin en je maakt 4 lossen: 1-2-3-4. In de eerste steek, daar steek je weer je haaknaald in, slaat om en je maakt een halve vaste, dus je sluit uh, het rondje en omdat het rondje met 4 lossen gehaakt wordt, gaan we nu eerst of met 4 vast met vaste gehaakt wordt, gaan we nu eerst een losse maken dan steek je in de cirkel in, ik neem even het begindraadje mee want dan hoef je dat niet af te werken straks, je haalt je draad op je slaat om door 2 dus dit is 1, dit is het tweede vaste insteken, omslaan, de derde vaste, insteken, draad ophalen, omslaan en dit is de vierde um, even kijken hoor ik kom niet uit dus we doen er 6 we doen er nog twee bij insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen omslaan dus we hebben zes vaste in de eerste cirkel gedaan nu gaan we de toer sluiten met een halve vaste en dan ga je die eerste steek pakken die je gemaakt hebt Dan sla je weer om en dan haal je meteen je draad door twee lussen dus je hebt de toer nu gesloten de eerste toer dus je begint de eerste toer met 6 vaste. Dan doe je weer 1 losse omhoog. Je kan hier nog een steekmarkeerder in zetten, en dat ga ik ook even doen. Kijk, dit is echt je eerste steek, maar ik zet even mijn steekmarkeerder hierin. Je hebt 1 losse omhoog gewerkt, en nu ga je in elk stokje. Of, in elke steek ga je twee vaste zetten. In elke vaste twee vaste in dezelfde steek, dus 1 dus en nu 2. in de volgende steek, weer twee vaste 1 en in dezelfde opening 2. Dus al die zes vaste daar komen twee weer in 1, 2. en de volgende steek 1, 2. In de volgende. Even kijken of ik goed alle tweede draadjes heb. 1. En in de volgende. ik even steken tellen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dat klopt ik haal even de steekmarkeren weer uit af en toe zo lastig maar toch heb je het nodig zeker in het begin Nog een keer tellen, want ik zie hier dat ik nog een steek heb. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, we kunnen toch sluiten hier in de bovenste. Steek je in. En je haalt je draad weer door 2. Dan gaan we weer een nieuwe toer beginnen. Met 1 lossen. En dan gaan we weer in elke steek twee steken zetten: 1, 2, en dan de volgende steek weer: 1, 2 vaste, en in de volgende steek weer: 1. vaste, zie je? en als je dan even marker hier inzet in die eerste dan ga ik het rondje afmaken en dan zie ik je op het einde weer terug we zijn op het einde van de derde toer en omdat we twee steken in elke steek hebben gedaan in de tweede toer hebben we nu 24 steken in de derde toer moet je dus 24 steken hebben je sluit je toer weer door, door de eerste steek te gaan omslaan en door twee lussen dan weer één losse omhoog en nu gaan we in de vierde toer gaan we uh, één steek in elke steek zetten maar om de steek zetten we er twee in dus eerst een een steek en dan hier in de volgende gaan we er twee zetten. 1 2 en dan weer 1 en dan weer in de volgende zetten we er twee in dezelfde ik vind altijd dan moet je echt eventjes goed opletten dus eerst een. en dan in de volgende twee dan weer een en dan weer 2 1, Twee. Dan weer één. En in de volgende toer. Twee. Dan weer één. En dan weer twee steken. zie op het einde weer terug, op het einde van de toer. Dat is, dat is leuk. Ik heb er geen marker in gestoken. Dat ga ik nog wel even doen. Ja. Dus de vierde toer is een steek, een steek en de volgende steek twee steken. ik ben nu op het einde van de toer, vierde toer ik haal eventjes uh, de steekmarkeerder eruit en we sluiten de toer met een halve vaste en als het goed is heb je nu dan 32 steken en dan gaan we nu met de vijfde toer beginnen dus met een losse en dan gaan we in elke steek een vaste zetten de eerste de tweede en nou gaan we in de derde steek 2 vaste zetten 1 2 dus elke derde steek zetten we 2 vaste in in plaats van 1 nog een keer 1 en in de volgende steek weer 1 en in de derde daar zetten we 2 neer dan ga ik weer even de steekmarkeerder er netjes inzetten en op het einde van de toer zie ik je weer terug we zijn nu aangekomen op het einde van de vijfde toer met in elke steek een vaste maar in de derde doe je er twee en je sluit weer de toer in de eerste steek met een halve vaste um, ja ik heb net geteld en ik kom dit op het aantal van 43 steken maar kom je nou minder of iets meer uit dat maakt niet uit als als je rondje maar plat blijft we gaan nu aan toer 6 beginnen met een losse en nu gaan we weer vast zetten in elke steek 1 2, oh ik pak hem heel even opnieuw, 2, 3, en nu gaan we 2 vaste in de vierde zetten, 1, in de vierde steek, en dan weer in de volgende 1 gewone vaste, en dit is de tweede gewone vaste, en dit is de derde gewone vaste en dan gaan we in de vierde steek gaan we twee steken in diezelfde steek zetten en dan gaan we weer in de volgende en dan zie ik je op het einde weer terug en ik ga even weer mijn marker erin zetten want je ziet dat je bijna niet meer ziet waar je begonnen bent maar dat is dus, even goed kijken dit is de eerste steek zo op het einde zie ik je weer terug als je maar goed plat blijft liggen en dan krijg je vanzelf een mooi rondje dus in de vierde steek twee steken en dan zie ik je weer terug we zijn nu op het einde van de zesde toer en ik kom, ik heb ze net geteld, ik kom op 53 steken en deze sluiten we weer met een halve vaste. En dan ga ik even kijken of je, ik denk dat het rondje nog niet groot genoeg is, maar ik pak even de oogjes erbij. Nou doosje moet wel, oh dit doosje is al open. En ik ga hier nog uh, rondjes opmaken. Dus ik wil hem nog ietsjes. Hij is er al bijna, maar ik ga nog één toe maken. Oh, blijft lekker plakken. Ja, ik denk dat ik nog één toe ga maken om, uh, om de kikker uh, af te maken. Dan gaan we verder met toe 7. En toe 7 is dus weer één lossen. Dan gaan we weer in elke steek een vaste zetten, 1, 2, 3, 4, en nu gaan we in de vijfde twee steken, 1, 2, en dan gaan we weer in elke steek een steek zetten, 1, Twee, drie, vier, en in de vijfde nog een extra in dezelfde steek even weer gouden marken erin zetten zie ik je op het einde van toer 7 weer terug we zijn nu aangekomen op het einde van toer 7 en ik heb totaal net geteeld 60 steken maar heb je nou ietsjes meer of minder als hij maar goed plat valt het rondje en ik wil nu het rondje gaan of de toer gaan sluiten even goed kijken of je goed de Twee lusjes pakt met een halve vaste. Dan ga ik er nog een randje omheen maken en ik wil eigenlijk alleen maar deze lus pakken, de laatste lus. Dus we pakken nog een losse en dan ga ik insteken in de laatste lus en ik ga daar wel een vaste in maken. En even weer de marker erin. En nu ga ik gewoon, omdat dit toch het sierrandje wordt, zeg maar, insteken in die laatste lus. En dit is gewoon in elke steek: een steek, een vaste. Dit is echt de afwerking, zie je. dus dit wordt het laatste randje op elke steek één steek in de laatste lus en dan zie ik je op het einde weer terug even de camera goed zetten. Ja. we zijn nu op het einde van uh, toer 7 en we gaan hem weer sluiten en, um, of ja toer 7 dit is de toer. kijk als je in het laatste lusje haakt dan zie je gewoon dat je een mooie randje overhoudt en dit is ook het einde ik ga eerst even de toer sluiten nu dus ik uh, pak nu wel twee lusjes om de toer te sluiten draad om de naald doorhalen door twee en dan pak je je schaartje en dan knip je hem af en dan werk je de twee draadjes af dus je werkt deze af en je werkt de achterste af en dan heb je het eerste rondje van de kikker gehaakt en dan kan je nu moet je nog twee rondjes haken en dat doe je hetzelfde als dat ik uh, in het begin van het filmpje heb uitgelegd maar dan maak je twee rondjes en dan ja dan kijk je even hoe groot je, je oogjes zijn en dan laat je nog een paar uh, ja dan moet je even zelf meten ik ga nu verder met uh, oogjes of ja met uh, twee rondjes maken voor de oogjes en uh, ja ik zie je daarna terug want uh, ja het voordoen is hier al gebeurd dus je kijkt weer naar het filmpje en ik denk dat je ongeveer vier toeren of vijf toeren moet haken maar dat zal ik je dadelijk vertellen en dan zie ik je dadelijk weer terug en dan uh, is de kikker al bijna klaar ja hij wordt echt wel grappig nou zie ik je zo weer terug ik heb nu nog twee rondjes gehaakt tot en met toe 4 uh, ja wil je het groter wil je het kleiner dan moet je gewoon kijken welk rondje dat je haakt ik heb ze zeg maar uh, de oogjes uh, hier aan vastgehaakt ik heb het hieronder eigenlijk losgelaten deze die moet ik nog iets beter vastzetten zie ik en hierboven zit het wel allemaal vast uh, nu uh, het mondje nog en ik steek er even een speld in en ik had nog niet gezegd waar ik... even kijken waar ik het ongeveer wil hebben dat je het hoger of lager, dan kun je even proberen ik denk dat dit te laag is Ja. ongeveer op deze hoogte, dan heb je nog nodig een uh, bolletje rood garen voor het mondje en dan kan je zelf eigenlijk zeggen hoe je het wil hebben maar je steekt dus je haaknaald in, je haalt je draad op en je gaat weer verder met insteken en je haalt je draad weer op door die eerste, dan ga je weer insteken ik pak ze even allebei even kijken hoe dat uitkomt is misschien wel mooier voor het mondje insteken draad ophalen en door twee. ik heb dus ja heel toevallig een dubbele draad nu voor het mondje gepakt maar dat komt wel mooier uit als ik het zo kijk Insteken, draad ophalen. En je kijkt elke keer, ja, wat wat wat vind je mooie? En uh, hij moet natuurlijk wel gelijk zijn. Ik denk dat dit al genoeg is. Dus ik steek hem nog een keer in. Draad ophalen. Afknippen en deze draad werk je aan de achterkant weg. Ja, dit is hem leuk hoor, die wiebel oogjes die zijn echt grappig nou dit was het filmpje van de kikker graag uh, duim omhoog als je zegt ja ik vind echt leuke filmpjes uh, en hieronder staat mijn foto daar kan je abonneren en uh, dan zie ik je bij de volgende video weer terug dankjewel voor het kijken